Bij Laserkliniek Zwolle zijn we gespecialiseerd in het behandelen van overmatige haargroei. We verwijderen het haar met lasertherapie. Wij gebruiken daarbij de alexandriek laser en de Nd:YAG laser. Daarnaast kunnen we ervoor kiezen om beide technieken met elkaar te mixen. We kunnen in onze kliniek alle huidtypes en haartypes veilig behandelen. Alleen bij rode, grijze of blonde haren kan er geen lasertherapie worden toegepast. Dan ...kiezen we voor elektrisch ontharen. De laserstralen vernietigen de gepigmenteerde haren en haarzakjes in de huid. In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, beschadigt de huid niet. Het huidoppervlak wordt namelijk tijdens het laseren afgekoeld... ...met een luchtkoelingssysteem welke koude lucht blaast op de plek waar je wordt behandeld. De huidtherapeuten behandelen alle vormen van overmatige haargroei... ...zowel in het gezicht als op het lichaam.